Ik ben Paula Bultstra, ik ben uh, bestuurslid bij Ganymedes, LHBT vereniging van Groningen. Het gaat niet alleen om mij en mijn trots en hoe ik zeg maar um, me voel bij mezelf zijn en zo de hele dag gewoon daarvan kan genieten maar ook dat je anderen dat kunt zien doen en dat je anderen daarin kunt steunen want ik heb het zelf relatief makkelijk gehad met mijn identiteit en mijn omgeving daarin en er zijn zoveel mensen die dat veel minder hebben en veel minder mazzel daarmee hebben um, dat ik het ook een hele mooie dag vind om anderen dat te zien die trots te zien hebben en daarin samen zeg maar elkaar over te steunen en die hele sfeer van gewoon iedereen die heel blij is en gewoon, gewoon lekker zichzelf, dat, dat is uiteindelijk waarvoor ik kom.